Welkom bij Iedereen kan haken. Uh, we gaan verder met het daisy stitch, deel 2. Dit is de eerste toer die je maakt. Uh, van deze sjaal. het opzij. Je kan er dus alle kanten mee op. Uh, je hoeft het, uh, ja, je begint gewoon met een... Uh, met schelpjes eigenlijk of met bla bloemblaadjes en een opening uitgelegd in deel 1 dus we gaan nu verder met deel 2 en dan pakken we, we hebben deel 1 hebben we de onderste rij blaadjes gemaakt en nu gaan we de bovenste maken Dus de onderste rij blaadjes hebben we gemaakt, en nu gaan we de bovenste rij blaadjes maken. Weer vier lossen, en dan drie dubbele stokjes weer in de opening. 1, 2, 3, en we moeten hier onder eindigen. Dus we pakken 4 lossen. En die zetten we in het midden van de bloem gewoon vast met een vaste. Kijk, dan heb je al bijna je daisy bloemetje klaar. Nu gaan we weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4 we gaan drie dubbele stokjes maken 1 3 en we moeten nu dus eindigen bij um, we moeten nu dus bij het, het tweede bloemetje beginnen dus we moeten nog één stokje Maken, want we moeten bovenaan eindigen nu, omdat we moeten overgaan springen naar het andere deze bloemetje. Nog een dubbel stokje en dan gaan we nu naar de andere bloem. Dus dan pakken we weer een dubbel stokje en dan zijn we overgesprongen naar de andere deze bloem. Dan maken we nog drie dubbele stokjes. En we moeten eindigen hieronder, dus we zetten weer vier lossen en we hebben per blaadje hebben we soort vijf stokjes nodig. En uh, ja, de losse tellen eigenlijk ook als een stokje. Hè. Dan uh, is het net alsof het een uh, stokje is. Dus nog vier lossen. 1 2 3 4. Die zetten we weer in de opening. Vast met een vaste. En nu zijn we met het tweede bloemetje. Het eerste blaadje bezig. En we pakken weer... Vier lossen en drie dubbele stokjes 1. We hebben één, twee, drie, vier. We moeten overspringen naar de volgende dus we zetten nog één dubbel stokje neer en nu gaan we weer naar de volgende Daisy. Deze, deze toer is wel de makkelijkste omdat je hier niet uh, hoeft te beginnen met uh, zeg maar die opzet van die, uh, van die rondjes met die negen lossen maar goed je moet gewoon uh, veel oefenen je hebt er nu 1, 2, 3 en de vierde En de vijfde moet onder aankomen dus dan pakken we 4 lossen en die zetten we vast met een vaste en we gaan weer 4 lossen en weer 3 dubbele stokjes En we gaan weer overspringen, dus en we hebben de 5 nodig, 1, 2, 3, 4. En we gaan overspringen naar de volgende daisy. Dus we zetten nog één dubbel stokje. En nu gaan we overspringen, dus dan moeten we hier weer een dubbel stokje maken. 1, 2, we hebben er nog 3 nodig, maar de laatste moeten we beneden eindigen, dus dat worden losse 1, 2, 3, dat is de vierde, en de vijfde worden losse 1, 2, 3, 4. Als het te snel gaat kan je hieronder bij YouTube uh, de, of, of de video ook nog iets uh, langzamer afspelen. Um, ja, mijn ervaring is dat je even goed moet opletten in welk schulpje dat je zit en um, je legt het werk gewoon eventjes elke keer plat neer om te kijken hoe ver dat je bent. En je kan heel veel met deze steek. Als je deze steek eenmaal kan dan, ja dan uh, kan je hele leuke dingen mee maken. Uh, we gaan de laatste uh, bloem maken met vier lossen. 1, 2, 3. Drie, vier, we gaan nu weer drie dubbele stokjes maken. En het laatste blaadje moet dus eindigen bovenaan. Je stopt er nu mee. Nu maakt het eigenlijk niet uit hoe je eindigt, hoor. Of je nu met een stokje eindigt of met drie lossen of met vier lossen. Um, ik ga toch eindigen en besluiten om met vier lossen te eindigen zodat die uh, klaar is en afgewerkt kan worden. 1, 2, 3, 4. Dus dan nog vier lossen. En die zet ik dus weer vast in het midden met een vaste. En we pakken de schaar en we trekken de draad door en we hebben weer een bloemetje dit is dus de daisy stitch als je meer nieuwe steken wil leren dan uh, graag abonneren op youtube bij uh, iedereen kan haken ik uh, dank je wel voor het kijken um, ja iedereen kan dit leren het is even oefenen deze is uh, voor iets verder dan een beginner maar uh, als beginner kan je hier dus um, ja wel uitkomen uh, ik heb gebruikt uh, de julia wol en haaknaald nummer 8 dus het is echt een opschieter en het resultaat ja, ligt eraan hoeveel uh, deze bloemetjes je wil maken je kan um, in deze lengte ook maken maar je makkelijkste is dat je eerst al heel de onderkant maakt van de hele sjaal, en op de teruggaande toer ga je weer die blaadjes erin zetten. Nou, bedankt voor het kijken, dit was Iedereen kan haken, tot de volgende keer, en ja, graag abonneren, en je krijgt dan vanzelf de nieuwste steken te zien. Dankjewel!